Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Norali en vandaag heb ik een super grote unboxing video voor jullie. Of ja, die is niet super groot, maar wel een heel leuke unboxing video voor jullie. Dus zijn jullie benieuwd wat ik allemaal heb gekocht? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het is alweer een tijdje geleden dat ik een video heb opgenomen. Dus vandaag ga ik een nieuwe video opnemen en waarschijnlijk nog een zodat er zeker weer leuke video's aankomen. Maar ik ben dus gaan shoppen in de ochtend. En ik heb twee hele leuke tassen vol gekocht. Of ja, die zijn niet allemaal heel vol. Maar twee tassen. En dan liggen er nog een paar spotjes op de grond. Wat ik ook heb gekocht. Maar allereerst heb ik dus dit hele leuke kralenbakje gekocht. Kijk, die is echt heel mooi. En dat is ook niet zo heel duur. Met allemaal glaskralen. Want die hebben dus... Van buiten zo zijn die zo doorzichtig en van binnen heb die kleur. Echt heel mooi. En zulke kralen had ik nog niet, dus vandaar. Dan heb ik een zak shit gekocht. Want ik heb twee vriendinnen die jarig zijn. En ik ben van plan voor de ene een heel leuk, leuk adventkalender te maken. Want dan kan ze die gebruiken voor adventkalender. En de andere, voor de andere wil ik gewoon een doos pakken. Met allemaal leuke spulletjes erin. En ze zei dat ze heel graag shit eet van mijn merk Lees. Dus heb ik hier een heel zak chips gekocht. Ik hoop dat ze het lekker vindt. Anders zou het al jammer zijn. Dan heb ik ook een chips van mezelf gekocht. Waarom niet? En dan zijn deze heel lekkere uh, beertjes. En ik heb die open gedaan. Die zijn super super lekker. En je hebt ook een paprika smaak. Maar ik vind deze smaak het lekkerst. En dan zit hier nog drie dingetjes in deze zak van de New Yorker. Ik heb ook drie topjes gekocht. Want ze hebben we me alle zomer kleren liggen nu echt de zolder. Voor oh, heel goedkoop. Want kijk hè. Ik heb ook um, foto's waar ik deze topjes aan heb. Dus die komen ook in beeld zelfs. Maar allereerst heb ik zo dit groen topje. Zo licht pastelgroen. Limoengroen. Dit hele schattige topje. Met één schouder. En nu kosten die 1 euro. En de oorspronkelijke prijs is 6 euro. Dus eigenlijk een koopje. En ze zijn al een paar keer afgeprijsd geweest. Dus 1 euro voor de topje betaald. Echt geen geld. Dan heb ik dit topje. Die vond ik ook echt heel leuk. En je kan die zo dragen, maar je kan ook zo zonder schouders dragen. En laatst had ik zo'n topje gezien. In de winkel. Alleen toen was het zo'n te lange rij. Dus ging ik die niet kopen. En nu lag ik die ook in de zalde. Dus waarom niet? En deze kostte 3 euro volgens mij. Ja, 3 euro. En oorspronkelijk kostte die 13 euro dus eigenlijk een kopje, weer al. En dan staat heb ik dit topje, of oh ja, t-shirtje. En die is zo doorzichtig, maar als je er zo'n zwart topje aan zou doen, zou dit echt perfect passen. En deze kost ook maar 3 euro, en eerst kostte die 8 euro. Dus voor deze drie topjes heb ik maar 7 euro betaald. Dat is echt niks. Deze hele leuke jumpsuit had ik ook gepast, want ik vond die echt prachtig. Alleen, ik zoek geen feestkleren meer, dus heb ik hem helaas niet gekocht. En deze twee leuke topjes heb ik ook aangedaan, want ze zagen er ook heel leuk uit. Alleen, ja, dat is iets wat ik niet snel zou dragen, dus heb ik het ook niet gekocht. Dan heb ik hier wat zitten. En heb ik een hele zak vol de gekocht van het merk Haribo en Maomi. Hier zitten 38 zakjes in, of snoepjes. En dit wil ik dus in de adventkalender doen, bij een paar dagen. En dan ik bij andere dagen uh, make-up producten en zo die dingetjes. Dus heb ik deze zak gekocht. En die is echt zwaar, er is echt heel veel in. Dan heb ik uh, strips gekocht. Want dit helpt echt heel goed tegen de poriën. Twee kralenpakketjes en ja, dit lag tussen de kinderafdeling, maar ik vond de hartjes echt super leuk. De hartjes en dan die vierkantige kralen zijn ook wel leuk, dus dat heb ik er zo twee gekocht. Marshmallows, ja het wordt terug winter en ik drink heel graag warme chocolademelk en dit kan zeker niet ontbreken vind ik. Dit is zo lekker en dan maakt uw warme chocolademelk veel lekkerder. Dit is allemaal mini marshmallows. Dan mijn oortjes, want ik heb oortjes nog niet voor school en mijn vorige oortjes zijn nu wel kapot. Dat kabeltje is kapot gebroken, dus echt jammer. En deze zijn metaal roze. Echt heel mooi. Ik hoop dat die het wel langer volhouden dan die andere. Dan heb ik make-up remover. En dat zijn zo'n doekjes en die gebruik ik altijd, want deze werkt echt heel goed. En die kost volgens mij ook maar 80 cent of zo als voorlaatste blauwe dark ringen. Heel schattig, dacht ik. En die wil ik ook in die adventkalender doen. En ik denk dat ik die twee cadeautjes in een volgende video ga maken. Of misschien in deze, ik weet het nog niet. En dus deze klauwende dark ringen. En dan als laatste heb ik vaseline gekocht. Ook voor in de adventkalender. Dus gewoon vaseline voor op je lipjes. Dus dit zijn alle producten die ik heb gekocht. Het zijn er heel wat en ik heb ook nog shampoo gekocht, maar die ligt niet in mijn kamer, die ligt in de badkamer. Dus dit is alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Ik wil vervolgens ook proberen langere video's te maken, maar ik moet kijken bij mijn opslagruimte, want die doet echt raar soms. Dus hopelijk vonden jullie deze video heel leuk. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!